Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik wil het vandaag even hebben over uh, vorige levens. Uh, ik heb daar, uh, zoals de meeste mensen ook hebben, geen herinneringen meer aan. Maar uh, ik, ben wel, uh, ik voel wel een heel erg sterke band met de landen zoals uh, Ierland, Schotland. En uh, volgens mij ben ik in vorige levens ook heel erg veel bezig geweest met uh, de, de, de, de droïden. En ik heb ook wel een heel sterke keltische invloed in mij. Um, een heel sterke band dat ik met de natuur voel, met de dieren in het algemeen. Hoewel dat ik in dit leven het nooit echt heb aangeleerd, heb ik het wel heel erg sterk in mij zitten. Dus het is sowieso wel afkomstig van uit uh, één of meerdere vorige levens. En uh, ja, ik, ik voel dat echt aan alles. Dat ik echt een heel, een heel sterke keltische invloed in mij heb. Ook op spiritueel vlak voel ik me heel erg naar de, de veranderde planten en de bomen die al aangetrokken. En ik heb heel veel planten in huis, daar heb ik al heel veel uh, views, video's over gemaakt. Die hebben jullie ook allemaal al gezien ondertussen in mijn video's. Um, ja, ik, planten en bomen, dat is volledig mijn ding. <laughs> um, ik, voel ook een heel, ik geloof ook heel erg sterk in de natuurwezens, zoals uh, elfen, uh, kabouters, uh, dwergen. Uh, en al andere soorten natuurwezens, uh, eenhoorns, draken. ik voel met allemaal een heel, een heel sterke connectie. En uh, ja, mijn soms en daarom ook wel Lord of the Rings, omdat het zo voor mij zo vertrouwd aanvoelt. Zo die elfen, de hobbits, de dwergen, ja dat, uh, dat voelt als thuiskomen aan, dat voelt heel erg vertrouwd voor mij aan. Als ik zo naar een, naar een film van Lord of the Rings of de hobbit, of zo kijk, echt gewoon zalige films. Ja, ik, ben, uh, ik, ik heb die al zo vaak gezien en uh, ik word ze maar niet beu, ik kan ze maar blijven zien. <lacht> en ook uh, de boeken die ik lees, ik heb heel graag dat ik boeken lees waar heel veel fantasie in uh, voorkomt. Uh, ja, dus ook wel met het onderwerp, waar ook wel de natuurwezen, zoals elfen een hoofdrol in spelen. Uh, ja, ik heb zo'n aantal boeken laten zien in jullie. Maar ook een heel sterke connectie die je hebt, dat zijn de de draken. en ik heb hier nog een paar van die beeldjes staan die ik hier een tijdje in huis heb dit is er bijvoorbeeld eentje van dat is uh, zo'n mooie ik uh, heb ook altijd te horen gekregen dat ik zelf een uh, persoonlijke hoofdraak bij mij heb dat is uh, een vrouwelijke vuurdraak en zij is ook goud uh, goud van kleur dus ik denk dat zij wel heel erg lijkt op uh, dus de kleur dat uh, dit prachtige draak beeldje heeft en uh, ja, ik heb echt wel iets met raken. Dat is echt wel mijn ding. Dus dat heeft ook wel sowieso met vorige levens aan te maken waar die connectie van afkomstig is volgens mij. <laughs> en uh, ik heb ook nog heel wat de skulls. zoals al ik eentje van laten zien aan jullie. Deze. Die heb ik ook al eens laten zien. Het is uh, zonne. Uh, er zit krachtige energie bij. Je voelt gewoon dat er echt een bewustzijn in zit: dat dit echt wel lijkt te leven. Dus uh, ik heb echt wel iets met drakenskuls en zo. Ik heb er zelfs wel meerdere in een huis. En uh, ja, met eenhoorns en zo voel ik ook natuurlijk een heel sterke band. Dus um, ik ben ook natuurlijk wel benieuwd uh, naar. Naar het, wat jullie denken, dat jullie in vorige levens uh, zijn geweest. Dat jullie heel sterk connecties mee hebben waarvan jullie denken, oh, dit, heeft, dit is afkomstig vanuit een vorig leven. En ik heb dit leven dit niet echt meegekregen. Maar ik voel wel alsof uh, het al veel langer in mij zit. Waardoor het dan uh, vanuit een vorig leven afkomstig is. Dus als jullie uh, daar een voorbeeld van willen geven, maakt het natuurlijk altijd. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik ga uh, speciaal voor jullie ook nog uit uh, het mijn het prachtige Inhoorn orakel een kaartje trekken voor uh, de energie voor uh, de rest van de maand augustus. Ik heb al een uh, augustus reading voor jullie gedaan in een vorige video. En het, uh, ik heb van andere uh, mensen die een reading hebben gedaan gehoord dat het een heel uh, speciale maand gaat worden met ook weer heel veel intense energie, heel sterk de vuurenergie, zo heel sterk aanwezig zijn. Uh, er zouden weer heel veel uh, zuiveringsprocessen en transformatieprocessen plaatsvinden. Dus uh, als jullie uh, daar iets van voelen, dan weten jullie waar het er afkomstig van is. Dus de energieën van augustus die heel intens zijn, die heel veel losmaken, die heel erg veel in beweging zetten, die heel erg veel zuiveren in jezelf. Dus laat het gewoon maar toe, stel je ervoor maar lekker voor open en laat het gewoon doorkomen. Dus geen uh, tegenstand, maar gewoon... Spontaan alles laten binnenkomen en vertrouwen op het proces. Ook wel heel erg belangrijk natuurlijk. Dus ik ken nog een kaartje voor jullie trekken voor uh, wat de rest van de maand ons nog gaat brengen. Met het eenhoorn orakel. Dus. Uh, even zien. Hmm. En ik trek de mooie kaart van moed. die is gewoon een afbeelding. Je hebt hier een vrouw En een prachtige eenhoorn die samen, die samen bij elkaar staan, een mooie samenwerking met elkaar hebben. En dat staat bij moed. Je bent veilig. Angst is een illusie. Stel duidelijke grenzen. Dus dat is de, de, de, bo, de boodschap. Dus dat we wel uh, natuurlijk moedig mogen zijn, maar dat we ook mogen weten en beseffen dat we veilig zijn. Dat we door uh, de lichtkrachten en zo heel erg worden gesteund, dat we daar altijd een beroep op mogen doen en dat ze altijd voor ons klaarstaan. We zijn nooit alleen. We zijn veel meer geliefd dan we denken. En uh, er wordt ons altijd hulp, steun en begeleiding gegeven. Maar we moeten er wel over openstaan, we moeten erop vertrouwen, we moeten erachter vragen. En dan komt alles wel goed. Dus dat wil ik vandaag nog even graag met jullie delen. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben. En ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne tijd toe. En ja, tot de volgende keer. En heel erg veel liefs van mij.